welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag enige basistechnieken uitleggen maar voordat ik het ga uitleggen wil ik jullie hartelijk bedanken voor het abonneren op het einde van de film klik je op de knop waar mijn foto op staat en natuurlijk de duimpjes omhoog dan kan je altijd zien ja hoeveel mensen dit deze film leuk vinden en het motiveert mij iedere keer weer om iets nieuws te bedenken maar we gaan vandaag de basistechnieken uitleggen je hebt nodig een bolletje wol steekmarkeerder heb je niet vandaag nodig maar is wel handig om in huis te hebben een stopnaald een haaknaald een schaartje centimeter een schriftje en een potlood en natuurlijk ook een setje haaknaalden en deze set is van de action en daar kan je ook alle maten kijk die staan hierop alle maten die je nodig hebt ja die heb je dan in huis en het, uh, ja, het zijn geen dure setjes maar in ieder geval je hebt in ieder geval een haaknaald nodig om te beginnen en het is wel makkelijk hoor een uh, ja, basis uh, setje ik pak nu eventjes een haaknaald eruit haaknaald nummer 6 ik leg eventjes de spulletjes aan de kant en dan gaan we beginnen met een opzetlus. En dan denk je: Nou, dat is niet moeilijk, en een opzetlus is ook niet moeilijk, maar je moet hem wel een keer uitgelicht krijgen. En je pakt dus het uiteinde van je draadje en je pakt hem omhoog en je draait dus je draadje eromheen. Dan pak je met je vinger deze draad op. En dan trek je die lus naar boven. En dit is je opzetlus. Ik zal hem nog een keer voordoen. Je houdt het einde aan deze kant. Je pakt hem op met je linkerhand en als je natuurlijk links bent dan doe je dat andersom. Je maakt er eigenlijk een kwart lus van en dan pak je die kleine draad op en je pakt ook meteen die andere draad. En dan trek je hem aan en dat is je opzetlus. Dan steek je je haaknaald in de draad. Trek het een beetje aan hoor. Dat hoeft niet strak. Alles kan heel los. Dan, dan doe je die draad niet van deze kleine, maar die draad waar je bol aan zit. Die sla je om je haaknaald heen. En dan trek je hem door die lus maar wil je hem doortrekken kijk als je zo doet dan kan je niet doortrekken dus je draait ook een beetje je haaknaald zo zodat je precies je draad onder die lus mee kan halen dan ga je weer omslaan je houdt met je duim zeg maar je ketting vast en je draait weer een beetje met je haaknaald door de lus omslaan, draad omslaan, je draait je haaknaald en je trekt die draad door de lus, als je nog nooit gehaakt hebt, omslaan en je haaknaald mee draaien, onderhouden en door de lus, als je nog nooit gehaakt hebt dan is dit al een, een heel nieuw begin voor je, want ja dit dit heb je nog nooit gedaan en dan moet je gewoon echt even oefenen dus dit is de opzetketting die je ook in elk boekje ziet of in elk filmpje omslaan en de draad erdoor halen omslaan de haaknaald een beetje draaien en door de lus omslaan haaknaald draaien en door de lus, kijk je kan je draad gewoon bij je wijsvinger houden, maar als je het nog... ik doe het altijd zo, bij mij zit die, na... die draad tussen mijn wijsvinger en mijn middelvinger en zo pak ik hem met mijn haaknaald pak ik hem op en dan draai je je haaknaald en je haalt hem door de lus zie je dan krijg je een mooie ketting en wil je elke keer een stand standvastige ketting ja dan moet je dit gewoon vaker gaan oefenen dan gaan we nu door met vaste als je een vaste maakt en je begint dan kijk dan is dit de eerste opzetlus lus en dan begin je met toer 1 en dan begin je met weer een losse omdat je vaste gaat haken een losse je haalt je draad op en je hebt je eerste losse dan ga je, je eerste vaste in deze steken, mag, ik zal even de draad, naald eruit halen, niet in deze maar in deze dat wordt je eerste steek en dan steek je gewoon in dat mag gewoon een lusje zijn dan haal je weer je draad op en je trekt hem door het lusje dan ga je nog een keer je draad omslaan en dan trek je hem door twee lusjes en dit is je eerste vaste en die ene losse dat is echt omdat je nu um, met deze toer verder gaat, insteken je haalt je draad op omslaan en door 2 insteken je haalt weer je draad op je hebt al twee lussen op je haaknaald, draad om de naald en door twee en dit zijn je vaste en dit moet je gewoon heel vaak gaan oefenen insteken, je draad ophalen, je hebt twee lussen omslaan, door twee insteken, je draad ophalen, twee lussen nog een keer omslaan, je draait je haaknaald en je haalt je door 2 insteken, je haalt je draad op, je hebt 2 lussen, nog een keer omslaan en dan door 2 insteken, draad ophalen, doorhalen, draad omslaan, door 2 kijk zo begint al een heel leuk rijtje met vaste nog een keer, insteken, draad ophalen, omslaan, door twee en dan is dit je laatste steek hier, insteken, draad ophalen, omslaan, door twee en dan is dit je eerste toer met vaste is klaar als je de volgende toer wil maken dan doe je omslaan door 1 kijk en dan heb je hier een lusje gemaakt en dan sla je draai je je werk en dan doe je dat als een blaadje je pakt het op en je draait je werk en we gaan nog één toer vaste en dan gaan we in deze steek gaan we de nieuwe steek zetten niet in deze maar in deze, je gaat je draad ophalen draad omslaan door twee, zie je en dan heb je die eerste losse is al de eerste vaste en dan heb je hier je tweede vaste, dan ga je in deze steek weer nu moet je wel twee door twee lusjes je haaknaald steken omslaan, draad ophalen, weer een keer omslaan door twee, insteken en je hebt weer twee lusjes hier even zorgen dat je genoeg garen hebt, zodat je lekker door kan werken je gaat er weer goed voor zitten, je houdt je haaknaald goed vast en je draad weer en je haalt weer je draad door als je er twee hebt dan weer omslaan en je haalt je haaknaald door twee insteken draad ophalen omslaan door twee en dit is haaknaald nummer 6 en als je wol pakt uh, voor haaknaald 4 tot 5 kan je gerust haaknaald 6 gebruiken je moet het echt even uitproberen we gaan weer insteken door twee lusjes je haalt je draad op je hebt twee lusjes omslaan door twee insteken je draad ophalen omslaan en door twee insteken je draad ophalen omslaan door twee en het hoeft niet strak je kan het zo los lekker losjes haken dit is dan de laatste steek hier en hier hebben heel veel mensen moeite mee maar die die laatste steek die zit gewoon hier en dan moet je gewoon goed opletten want er zijn mensen die denken oh ik ben klaar en dan gaan ze naar de volgende steek en dan krijgen ze een schuin uh, dasje en dat is niet de bedoeling dus die laatste steek die mag je niet vergeten omslaan doorhalen, omslaan en door twee lusjes en dit is de uitleg van de vaste vaste steken dan krijg je een heel mooi resultaat als je het zo doet dan gaan we nu aan de stokjes beginnen en met de stokjes ga je altijd drie lossen omhoog 1 omslaan 2 omslaan 3 en dan keer je weer je werk als een blaadje je draait het om je pak je draad weer goed in je hand maar bij een stokje moet je eerst omslaan en dan in dus dat is net iets anders dan een vaste en net een andere steek maar als je stokjes kan haken dan kan je verder gaan met andere steken haken en die steek je in in die tweede hier is deze steek niet hierin, maar in die tweede: je haalt je draad op, je haalt hem weer door, dan heb je hier 1, 2, 3 lussen op je haaknaald. Dan sla je weer een keer om en dan ga je door twee, en dan heb je al bijna een half stokje klaar. En daarom noemen ze dit ook halve stokjes, maar we gaan nu gewoon een stokje leren, dus omslaan en door twee en nu heb je al twee stokjes gemaakt kijk deze telt mee als het eerste stokje die drie lossen en deze telt als een gewoon stokje dus nu heb je al twee stokjes af dan ga je nu weer omslaan insteken de draad ophalen en lekker losjes houden omslaan weer door twee en weer omslaan door twee en dan heb je je derde stokje af of je tweede stokje en in elke steek gaan we zo weer de stokjes maken dus je houdt je draad goed vast je pakt je haaknaald omslaan in de volgende steek je haalt ook dat je twee lusjes hebt hier daar haal je, je draad op en je haalt hem door dan heb je drie lussen omslaan en je trekt je draad door 2 lusjes, omslaan door 2 en je hebt weer een stokje af omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan in de volgende steek, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 2 omslaan door 2 En dan de laatste steek en die mag je weer eventjes gaan zoeken, want je ziet die bijna niet. Dus omslaan en dan steek je hem hierin in je laatste steek. Omslaan en doorhalen. Omslaan door 2 omslaan. Door 2 zie je. Je moet goed die laatste steek meepakken En om het werk nu weer te keren, gaan we weer 3 lossen maken. Even wat garen pakken. Omslaan. 3 lossen. 1 omslaan. 2 omslaan. 3. En dan gaan we weer het weer keren. En dan gaan we weer nu in deze boven dit stokje gaan we nog een stokje maken, zodat je echt boven elk stokje weer een stokje maakt. Je steekt hier niet in, maar je steekt hier in. Je gaat de draad omslaan, je houdt je werkje goed vast, je ontspant, omslaan, in het voorgaande stokje steken. En dan steek je ook echt gewoon tussen deze twee in die opening steek je in. Je gaat dus niet hierin steken, nee, je steekt boven het eerste stokje steek je in. Je gaat je draad ophalen, omslaan door twee, omslaan door twee. Zie je? Dan krijg je mooie rechte zijkanten als je dit doet, want die drie losse die tellen mee als een stokje dan gaan we weer een stokje op het volgende stokje zetten, omslaan, insteken, je haalt je draad op kijk en als je je draad weer wilt pakken dan draai je elke keer met je haaknaald mee en door twee je pakt je draad op door twee omslaan, insteken in de volgende steek je haalt je draad op, omslaan door twee omslaan door twee de volgende steek je kan het ook altijd een beetje open trekken als je het wil omslaan insteken je haalt je draad op omslaan door twee omslaan en je draait je haaknaald door twee weer omslaan de volgende steek insteken draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 even garen pakken omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 we zijn er bijna. Kijk, dit is het ene laatste stokje en dit zijn die drie lossen van het begin. Daar gaan we dadelijk in de derde nog insteken, maar eerst nog in deze opening. Zorgen dat je twee lusjes hebt. Je draad ophalen, doorhalen, omslaan door twee, draad ophalen, omslaan door twee. Nu gaan we bij de laatste. Gaan we, ja, in die bovenste. Daar gaan we omslaan daar gaan we een stokje zetten doorhalen draad ophalen omslaan door 2, omslaan door 2 kijk wil je nu weer verder naar boven dan doe je weer 3 lossen en dan draai je weer je werk en dan ga je weer verder en goed die uiteinden meepakken, goed de stokjes ook tellen, hoeveel stokjes dat je opgezet hebt, ik heb nu eigenlijk niet geteld maar je moet wel beginnen met tellen, schrijf het even op daarvoor heb je je schriftje en een pen en dan tel je even het aantal steken, klopt het niet? ja dan haal je het gewoon even uit, Het is mijn haak heel makkelijk, gewoon even uithalen en gewoon opnieuw beginnen dat het aantal steken klopt nou dit was weer iedereen kan haken graag duimpjes omhoog als je deze video leuk vond en hieronder abonneren en dan zie ik je bij de volgende video weer terug en dankjewel voor het kijken